Dank je wel. Dank je wel. En leuk jullie gesproken te hebben. Dat gaan we even hier uh, erbij leggen. Zo.